Vandaag gaan we het hebben over de werking van vrouwelijke geslachtsorganen. We gaan het hebben over primaire geslachtskenmerken. De werking en anatomie van de vagina. We geven antwoord op de vraag waarom hebben vrouwen een orgasme. En we stippen kort de rol van testosteron en oxytocine als hormonen aan. Goed, allereerste primaire geslachtskenmerken. Deze tekening vind je ook in BINAS 86B. Je ziet hier een zijaanzicht van de vrouw en de binnenkant. Ja, je ziet hier haar beeld, groot en kleine schuimlippen weergegeven. En wat duidelijk moet zijn, is de structuur: hè, is deze structuur de baarmoeder in het rood getekend. Het uh, slijmvlies, wat ze maandelijks verliest. En hier de blaas. Met, voor de blaasopening, de urinebuisopening, uh, de clitoris. Dit is een zij aan zich, dit zien we echter nooit. Wat we misschien wel kunnen zien, is dit. Ja, dit is een vooraanzicht, kunnen we zeggen, van de buitenkant, ja, buikzijde, rugzijde. En we zien hier drie verschillende, drie verschillende zaken aan de binnenkant, ja, tussen de kleine schaamlippen in liggen. We zien de clitoris, we zien heel klein de urinebuis, uitmonding van de urinebuis. En we zien de vagina. En die vagina ja, is, is een holle spier en die wordt vaak getekend als een, als een ronde buis. Maar dat is hij natuurlijk niet, zo zit hij ook niet in het lichaam van de vrouw. Hij is vaak plat gedrukt, um, een beetje zoals ik dit hier getekend heb. Goed, als we vanaf hier zeg maar, uh, dieper uh, dat lichaam ingaan, dan zijn we hier het vooraanzicht. zien we ook weer uh, hier de baarmoeder, vagina, eierstokken en eileiders. En de groene pijl waar bevruchting optreedt als een eicel vrijkomt. Dus dat is iets uh, wat goed is om te weten, denk ik, uh, dat uh, vaak wordt er gedacht... Dat die zaadcel de, de eicel treft in de baarmoeder. Dat is echt niet het geval. In de eileider dus. Uh, verder heb ik al gezegd. Uh, maandelijks verliest die vrouw uh, dat baarmoederslijmvlies. En in sommige tekeningen en sommige schoolboeken zie je daar ook een eicel in liggen. Maar dat is ook helemaal niet het geval. Je kan daar niet een eicel in vinden. Die eicel die vergaat ja, lang voordat ze het lichaam verlaten heeft. Uh, die vagina. Een... Uh, ja, een holle spier, die produceert zijn eigen vocht. Er wordt ook wel iets vocht geproduceerd door klieren, ja, die rond die baarmoeder zitten. Die spelen echter in de hoeveelheid helemaal geen rol. Die vagina, dat is wel interessant, vind ik. Die vagina die, die, die, die heeft tijd nodig om vocht te produceren. En als een vrouw opgewonden raakt, ja, dan wordt er meer bloed naar die vagina toegestuurd. Als dat eruit gaat, dus de bloeddruk die stijgt in die spier... En daardoor lekt er, als een soort eudeem uh, lekt er vloeistof uit. En die vloeistof zorgt dus een uh, nat natuurlijk glijmiddel. Dat in tegenstelling tot de man, ja, waardoor, uh, waar de, de, het glijmiddel, het voorvocht, wel wordt geproduceerd. Door middel van tieren is dat hier in die vagina dus niet het geval. Um, dat is dus die uh, vochtproductie. Holle spier, ja, dus uh, opening. En die spier die loopt eigenlijk helemaal door. Ja, die loopt door naar die baarmoeder, want achter dat baarmoeder slijmvlies ligt dus ook een spierwand. En dat heeft ze nodig aan het eind van haar zwangerschap, als met been. ja, die spieren gaan samentrekken. En die spieren die trekken dan samen om dat kind uit, uit de baarmoeder te drijven, de uitdrijvingsfase. Je ziet hier, je ziet hier nog in het blauw ook een baarmoeder getekend met een iets gekantelde, gekantelde benadering... Uh, daarmee komen we bij de vraag: waarom hebben vrouwen een orgasme? Dat houdt uh, biologen en seksuologen al tijden bezig. Want biologisch gezien is het niet zo helder waarom vrouwen een orgasme nodig hebben. Mannen wel, ja, want we moeten ons uh, dat sperma, dat moet het lichaam verlaten, dat moet met krachtige pulsen. Ja, want hoe verder het, het lichaam inkomt, hoe verder het die vagina inkomt, des te groter is het voordeel. Dus te korter is de afstand dat die spermacellen moeten zwemmen. Maar die vrouw die lijkt dus. Geen voordeel te hebben bij een orgasme. Er zijn veel verschillende hypothesen opgesteld. die lastig te toetsen zijn. Over, he, voor de vraag waarom hebben vrouwen een orgasme. Een van de, de hypothesen is dat, um, he, dat het goed is voor de man-vrouw bond. De, de band tussen, tussen twee partners. Um, een tweede hypothese is. om het fijn te vinden. Het is fijn, dus. Wil die vrouw uh, vaker seks hebben en heeft dus uh, meer kans om nakomelingen te krijgen? Dat is evolutionair, lijkt dat ook zinvol te zijn. Een derde, en daarom heb ik uh, een hypothese, en daarom heb ik die baarmoeder zo getekend: is dat met dat orgasme komt er oxytocine vrij. Een, een uh, hormoon wat uh, later uh, ook nog een rol speelt in de zwangerschap, maar dat oxytocine komt vrij. Oxytocine zorgt voor samentrekkingen van die baarmoeder en vaginaband, krachtige pulsen en die baarmoeder die maakt een knik zoals je hier ziet. Die knik die zorgt ervoor dat zaadcellen beter de baarmoeder mond en de baarmoeder in kunnen zwemmen en daarmee dus een voordeel hebben. Evolutionair kan je dat dan ook wel weer mooi verklaren, dat mannen die dus hun vrouw of een vrouw tot, uh, tot orgasme kunnen bewegen, daarvan is het, heeft het sperma ook een voordeel om dus... He, om dus verder uh, makkelijker die baarmoede in te komen. Dit zijn maar drie van de hypothesen die er opgesteld zijn. Die noem ik maar. Er zijn er vele meer. Ja, ik kon Met een klein beetje moeite kon ik tot tien verschillende hypothesen komen. Maar daar gaan we allemaal nog niet in, op in. Uh, dan uh, als laatste hormonen. testosteron en oxytocine. Testosteron, uh, daar denk je al uh, vrij snel aan dat dat een mannelijk hormoon is. Vrouwen hebben dat echter ook. En vrouwen in een verliefdheid... Uh, fase, maar ook als ze uh, opgewonden zijn, stijgt dat niveau van het testosteron en dat zorgt voor een hoger libido. Uh, libido, libido wil zeggen zin in seks. Dus uh, tot bepaalde mate. Dat testosterongehalte komt nooit in de buurt van wat, het, uh, uh, wat de concentratie in het mannelijk lichaam, in het mannelijk bloed is. Maar dat testosterongehalte dat kan je meten uh, in het bloed. En dat is verhoogd tijdens de staat van opwinding en verliefdheid. Dat oxytocine heb ik al besproken. Ja, de, wat het doet bij, die, uh, bij het vrouwelijk orgasme. Echter, Het speelt ook nog een rol later, uh, later in, de, in de zwangerschap. Oxytocine heeft een positief terugkoppelingsmechanisme met de weeën. Uh, oxytocine concentratie stijgt. En daarmee zorgt, zorgen die, die hormonen ook weer voor dat die baarmoeder zich gaat samentrekken. Hè, na negen maanden zwangerschap. En het kind uitdrijft. En hoe heftiger... De weeën zijn, hoe meer oxytocine er vrij gemaakt wordt. Dus dat is in plaats van een negatieve terugkoppeling. wat dan hè, wat een soort van dampend effect zou hebben. en dus een sinusoïde zou, uh, zou zijn. in de spiegel, de, de concentratie, de bloedspiegel van oxytocine. is dit een positieve terugkoppeling. Dus hè, het zorgt dat het systeem alleen maar verder uit de hand loopt. Dus meer oxytocine zorgt voor heftigere. baarmoedersamentrekking. wat weer zorgt voor meer oxytocine en zo verder. Dat stopt natuurlijk als het kind. Ja, uitgedreven is. Um, een derde functie van die ox oxytocine is dat die oxytocine die zorgt voor een sterker uh, kind-moederband. Die oxytocine komt ook weer vrij als, de, als het kind ja, aan de tepel zuigt en om melk vraagt op die manier. Dat is de manier waarop uh, uh, veel oxytocine vrijkomt En dat is ook wetenschappelijk aangetoond dat dat zorgt voor een verhoogde moeder-kindband. Hele mond vol! Ja, maar ik denk dat we de belangrijkste punten uh, gehad hebben hier. Check je BINAS 86B voor dit mateloos interessante onderwerp. Succes!